Dag dames en heren, het voorjaar van 2023 staat toch wel in het teken van de wisselvalligheid. Regelmatig buien, de regenjas, de paraplu of de poncho, we hadden hem toch regelmatig nodig. Bij deze 30-daagse weersverwachting gaan we wel eens kijken naar de periode begin juni. En dan begint, weerkundig gezien, de zomer. Dus laten we maar eens even kijken hoe het einde van de lente en het begin van de zomer eruit lijkt te zien. En om daar een antwoord op te geven, kijken we eerst naar de zogenaamde hoogtekaarten voor aankomende week. Bijvoorbeeld de weerkaart voor aanstaande woensdag. Want er zijn de afgelopen tijd toch wel wat veranderingen doorgedrongen tot de Europese weerkaart. En dat heeft te maken met twee gebieden, denk ik, die opvallen. Want in Noord-Europa was het tot op uh, heden vrij koud, een lang koud voorjaar. Hebben ze daar gehad? Begin mei werd er nog in delen van Oost-Noorwegen, bijvoorbeeld, strenge vorst in de korte nachten gemeten. Aan de andere kant, in Zuidwest-Europa was het bijzonder droog dit uh, winterseizoen en ook het eerste deel van de lente. Maar inmiddels zijn er toch wel wat veranderingen op de weerkaarten gekomen. Noord-Europa is duidelijk opgewarmd en in Zuid-Europa zien we dat de invloed van lage drukgebieden geleidelijk aan toeneemt. Want hoge druk op de oceaan, nabij de Azoren, krijgt steeds vaker een uitloper tot over Zuid-Scandinavië. Daar waren ze nog bang. Dat de snelle smelt van sneeuw en eventueel de regen die er ook zou komen te vallen de komende tijd... zou zorgen dat er veel modderlawines zouden plaats gaan vinden. Maar met die uitlopers van hoge druk lijkt het in Scandinavië relatief droog te worden... En dat betekent dat dat risico een stukje minder is. Waar ze wel op regen zitten te wachten, dat is bijvoorbeeld het oosten van Spanje. Nou, met die lage drukgebieden die zich meer en meer gaan afschermen in dit deel van Europa. Afsnoeren moet ik zeggen. Ja, lijkt daar de kans op buien wat toe te nemen. Als we kijken voor volgende week vrijdag, dan zien we dan ook die lage drukgebieden in Zuid-Europa terug. Hoge druk vanaf de oceaan richting de Britse eilanden, Zuid-Scandinavië. Iets meer lage drukgebieden invloed dan op dat moment boven het noorden van Scandinavië. En voor volgende week zondag, de 21ste, nog steeds die uitlopers ten noorden van ons. En die afgesnoerde lage drukgebieden goed ontwikkeld in de hogere luchtlagen van de atmosfeer. In dit geval het uh, zwaartepunt van dat lage drukgebied boven de Franse Riviera. En dat zal boven het relatief warme water van de Middellandse Zee... toch makkelijk buien opleveren. Bij ons zit er volgende week even een temperatuursdip aan te komen. Dit weekend 20, 20 plus zelfs op veel plaatsen. Maar na het weekend gaat de temperatuur opnieuw omlaag. De zoveelste temperatuursdip hebben we te pakken. Maar een dipje is het, want... Aan het einde van de week gaat de trend alweer omhoog. En wie weet zitten we volgend weekend opnieuw wel met temperaturen van een graad of twintig. De wisselvalligheid ja, die blijft nog een beetje. Dus die regenjas of die poncho die hebben we de komende twee weken nog wel nodig. Al zullen er natuurlijk best wel een paar mooie dagen tussen zitten. Nou, op de weerkaart zien we wel wat veranderingen optreden. Want de afgelopen tijd was het zo dat hoge drukgebieden niet echt heer en meester waren in onze omgeving. Nu zien we dus die uitlopers volgende week richting de Britse eilanden, Scandinavië, lage druk boven midden en vooral ook Zuid-Europa. En dat vertaalt zich dan in relatief hoge temperaturen, ruim boven normaal onder de vleugels van het hoge drukgebied in Noord-Europa, onder de bewolking en bij de buien. Ten zuiden van ons temperaturen ruim onder de norm en met een noordelijke wind die in de loop van de week opsteekt. Ook bij ons dus een temperatuur die wat magertjes zal zijn voor de tijd van het jaar. Er zit echt een verandering aan te komen. Als we kijken naar de laatste dagen van mei, de laatste dagen van de weerkundige lente, dan zien we dat de temperaturen in Noord-Europa nog steeds hoog zijn, hoger dan gebruikelijk, maar veel belangrijker, dat gebied spreidt zich ook uit tot over onze omgeving. Dus de laatste dagen van mei lijken vrij warm weer op te leveren. En lagere temperaturen dan gebruikelijk zien we in het Middellandse zeegebied. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het gebrek aan instraling van de zon... en het risico dat er een aantal buien tot ontwikkeling komen. En als we kijken naar de neerslagafwijking zien we dat ook duidelijk terug. Onder dat hoogdrukgebied eerder juist wat droger dan gebruikelijk. Het zuiden van Europa kan duidelijk wat meer regen verwachten. Dat zal geen einde maken aan de droogte in Oost-Spanje, maar het geeft wel wat verlichting. Kijken we dan naar de eerste dagen van uh, juni. Weerkundig gezien het begin van de zomer. Nog altijd hoge druk ten noorden van ons, lage druk ten zuiden van ons. En dat betekent dat we eigenlijk ook begin juni een beetje dezelfde luchtdrukverdeling kunnen verwachten. Met hoge druk ten noorden van ons, lage druk ten zuiden van ons. Toch regelmatig nog een paar voorjaarsbuien of vroege zomerbuien in het Middellandse Zeegebied. Bij ons relatief droog en met een wind die waait vanaf het continent, vaak temperaturen die boven normaal uitkomen. Dus begin juni, op basis van deze kaarten, lijkt in ieder geval vrij warm weer op te leveren. Wat mij betreft, tot de volgende keer.